Hallo, dag uh, Gilles de Schrijver. Ja, je bent een bezige bij. Je bent uh, schrijver, theatermaker en acteur. We kennen van, jou van uh, Code37, Tom en Harry en Gastelavis en ga zo maar voort. Uh, het Filmfestival is ondertussen al een paar dagen bezig. Ben je al naar het Filmfestival geweest? Ik ben uh, zeker en vast al uh, naar het festival geweest. Ik, uh, dit jaar ben ik voorzitter van de Explore Zone jury. En wat houdt dat in? Dat houdt in dat ik uh, een beetje uh, de, de moderator ben van de gesprekken die de Explore Zone jury heeft. Um, en dat is een parcours van twaalf films, die allemaal um, gestoeld zijn op, uh, op jongeren. Het is te zeggen, de thematiek van de film uh, is. Lichtelijk coming of age, uh, ontluikende seksualiteit, dat soort thema's. Heb je ook al films gezien? Ja, ik heb dus binnen dat Explore-parcours uh, natuurlijk al heel wat films gezien. Kunnen ik... er zo een paar uitnemen die je echt uh, geraakt ja, hebben? Ik heb er en al... die je ook zo aanraden aan jongeren? Alleen, um, mm -hmm, ik denk sowieso de films Van Eigen Bodem die ik al gezien heb, Dardenne. En Black Dardenne zit niet in ons parcours, maar die opende het festival en ik was zeer onder de indruk van Robin Pront. Uh, die getipt wordt hè, als de uh, Vlaamse Scorsese. Het was meer De Palma on Speed, vond ik. Uh, maar een zeer, zeer uh, sterke opener een zeer goede film. Maar ook Black... Filmfestival waardig. Ja, zeker en vast. Uh, een heel schone opening, vond ik dat. Uh, ook ook Zierat, niet evident de Ardennen voor... Ardennen zeker jongeren moeten de dan zeker eens gezien hebben. Ja, dat vind ik wel, ja, als Vlaamse film. Daarnaast vind ik ook dat jongeren Black moeten gaan zien. Van Adil en Bilal, die gaat nu in, uh, op maandag in première... Dat, dat is een Romeo en Juliet verhaal. In het Brusselse, twee, twee rivaliserende bendes, één uit de Matongiewijk en één Marokkaanse bende. Vond ik een heel, heel sterke film. Ook uh, twee films die ik echt absoluut zou aanraden. Jij bent producent van uh, de fictie op Canvas Beverhem. Ja. Beverhem haalt gemiddeld tussen de 600.000 en 800.000 kijkers. Dat is ja. een echt kijkcijferkanon. Ja. Had je dit succes verwacht? Nee. Nee, dus wij, niet. Wij, allemaal, wij, hadden, wij waren allemaal super content met wat Bevergem was. Wij, wij, voor ons was het al goed. Hè. Voor ons was het al gelukt. Maar uh, op Canvas. Maar je mag toch absoluut trots zijn, want. Het programma haalt, uh, allee, de, de reeks haalt 600.000, 800.000 kijkers op een zender die de, allee, het op het laatste ja. tijd echt zo heel goed ja, doet en het heeft. Om 20 om na 9 zijn we marktleider uh, en dat gebeurt eigenlijk nooit bij Canvas, behalve wat als de rode dat met Als de rode duivels zijn. Ja, dat is super, dat is de max gewoon. Dat kun je, dus, uh... je dat zo wat om beschrijven? Ja? <laughs> maar nee, ja. ik ben gewoon heel trots. Uh, um... En ja, zoals ik het zei, het, het oversteeg um, de verwachtingen van ons, van de zender. Alleen wij mikten op hoog. Het maar het is dit, hoog. Dit, Ja, dit had niemand verwacht. Nog uh. bereiken als acteur of als schrijver? Of als oh, theater, nog bereiken: maar... de, uh, de wereld veroveren. <laughs>